Rogier, wat is r r -S -H -A -I's? Ja, het is, is echt een tongbreker, hè? Dit is echt een tongbreker, but I did it. Ja, heel <laughs> maar goed. Maar vertel. r okay, nou, r s -H -A -I's, uh, is een uh, middel uh, waarmee je de donkere kringen kunt verbeteren. Oké. Okay. Het is een cocktail van hyaluronzuren, uh, vitamines, uh, wat blekende stoffen. Uh, om hyperpigmentatie bij de ogen weg te, te nemen. Oh, en dan en... wordt er ook ingespoten weer. Dus weer het uh... wordt weer ingespoten. Okay. En het is in, wordt in een kuurverband gedaan. Oké, okay, duidelijk. Uh, nou ja, dan vertel je ook al direct wat de mogelijkheden zijn. Dus het donkere is echt kringen. voor de donkere kringen. En mensen die het uh, gaan gebruiken, mogen die verwachten dat hun kringen helemaal weg zijn. Nee, nee niet helemaal. Uh, het is gewoon een duidelijke verbetering. Nog eventjes ook nog donkere kringen en ook een beetje dat puffy eyes, Daar kan je het ook voor gebruiken. Oh yeah. Yeah. ja, ja. Uh, maar even voor um, uh, wat je ervan kan verwachten. Ja, gewoon een verbetering. Maar je krijgt het nooit helemaal weg. En ik doe het vaak in combinatie met een plexer-peeling. Yeah. Uh, om eigenlijk die huid allemaal wat dikker te krijgen. Ja, goed. Uh, uh, ja, mensen zijn er tevreden over. Er maar sommige... En de effecten, blijven ja. die ook? Aan? Ja, gewoon een jaar. Gewoon een... Maar je moet wel realiseren, in sommige gevallen werkt het ook niet. Dat ben ik wel ook, zoals okay. we eerlijk ja. Nou, dat is inderdaad uh, fijn dat je dat erbij vermeldt. Ja. Dus um, RRS-HAI's. Ja, zeker. het <laughs> goed. Dat, dat uh, is met name, met name voor donkere uh, wallen, donkere kringen onder de ogen. Ja. En uh, het is een mix die dat eigenlijk kan verbeteren in heel veel gevallen... Uh, en zeker de moeite waard is om eens te proberen. Ja, te proberen. Want het zijn, wij zouden liever willen dat er nog betere producten zijn. Maar het is, ik ben er al blij dat we hier iets, iets mee, mee kunnen, kunnen doen. doen. Ja. ja. Okay. Nou, dank je wel voor die uitleg. Alsjeblieft.